Nederland staat dit jaar erg laag op de persvrijheidsindex... van reporters sans frontières, journalisten zonder grenzen. Op nummer 28. Dat is opmerkelijk, aangezien Nederland sinds 2002... altijd in de top 10 stond van landen waar de persvrijheid goed is geregeld. En die daling die heeft niet zozeer te maken met de vrijheid om te publiceren... maar met de veiligheid van journalisten. Rut Kronenburg is directeur van Free Press Unlimited... dat zich inzet voor persvrijheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt er gezegd over die veiligheid? Uh, die is inderdaad uh, behoorlijk gedaald, zoals je zelf al aangaf. En dat uh, komt door een aantal gewelddadige voorvallen. Uh, bijvoorbeeld uh, de moord op uh, Peter R. de Vries. Maar zo zijn er ook uh, journalisten uh, uh, aangevallen... Uh, zoals de persfotograaf die met een shovel... Met zijn auto in de greppel is geduwd. En uh, de Groningse journalist die een brandbom door zijn raam uh, geworpen kreeg. Ja, het gaat dus echt over de veiligheid van journalisten. Niet zozeer ja. over inderdaad het, het, het recht of, of de vrijheid om te publiceren. Ja. Maar als je daarnaar kijkt, naar die veiligheid. dan scoort Nederland lager dan bijvoorbeeld uh, Kazachstan of uh, Zuid-Soedan. Dat zijn nou niet bepaald landen van ik denk: god, dat, kun je, dat is heel veilig als journalist. Nee, maar je moet eigenlijk naar het geheel kijken. Hè, want ze uh, gaan uit van vijf indicatoren, uh, waar veiligheid er één van is. En het geheel van die uh, indicatoren maakt uh, uit op welke plek je staat. Um, en uh, de landen die jij net noemt, die scoren op uh, alle indicatoren natuurlijk lager. Ja, um, als we kijken naar journalisten in landen om ons heen, hoe gaat het daar dan met de veiligheid van die journalisten? Uh, nou, kennelijk uh, beter als bij ons, want wij scoren uh, slechts 47 procent... waar uh, Frankrijk bijvoorbeeld 69 procent uh, scoort. Dus dat uh, scheelt aanzienlijk. Um, en dat heeft gewoon te maken met dergelijke voorvallen, zoals ik uh, net noemde. Um, uh, die worden gewoon zwaar meegewogen in uh, de berekening. Ja, en, de, en daar lijkt Nederland dus echt wel uh, een beetje de bovenuit Waarom? te steken. Ja, voor ons is uh, nee, 2021 een behoorlijk uh, gewelddadig jaar geweest. En misschien heeft dat ook met corona te maken. Dat weet ik niet. Ik hoop natuurlijk dat dat uh, uh, een uitzondering blijft. En dat uh, Nederland de voorvechter van persvrijheid blijft. Die we, die we altijd zijn geweest. Um, kun je zeggen dat. Uh, um, er worden veel journalisten bedreigd. Maar dat misdaadjournalisten een aparte groep zijn wat dat betreft? Zeker. Want uh, georganiseerde misdaad hier in Nederland. Uh, wint steeds meer terrein en er worden ook steeds meer journalisten bedreigd. En het is dus ook zaak dat, uh, ja, zoals we weten, uh, worden een aantal journalisten ook gewoon beveiligd. Um, ja, dus dat uh, speelt zeker een rol. En is onderzocht of journalisten zich daardoor ook terughoudender uh, gaan gedragen, toch? Dat ze aan een soort van zelfcensuur gaan doen? Gelukkig is het wel zo dat de Nederlandse autoriteiten bescherming bieden, op het moment dat het ook nodig is. Maar dit, dat is een gevaar, als Nederland verslapt in dat geval, dat dat aan de orde zal zijn. Ja. Wat, wat kunnen we doen met z'n allen, maar ook als overheid? We hebben natuurlijk als journalistenvereniging persveilig. veilig. Ja. Een heel goed initiatief waar ook uh, met belangstellingen vanuit het buitenland naar gekeken wordt. Dus uh, dat, uh, dat moeten we zeker volhouden. Um, het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld vorig jaar zijn er bij demonstraties ook journalisten gearresteerd. Terwijl uh, dat eigenlijk gewoon uh, uh, niet nodig was. Um, dus de politie moet ook beter reageren. En uh, uh, dat is onderdeel van persveiligheid. Dus dat zou beter uitgevoerd kunnen worden. Maar ik denk ook dat uh, de, ja, de Nederlandse bevolking uh, moet gaan waarderen. dat wij onafhankelijke journalistiek hebben. En uh, dat dat een heel groot goed is. Maar daar is denk ik wat, is wat meer nodig dan een oproep, toch? Meer nodig dan een oproep, daar zal de overheid ook echt veel aan moeten doen. Er zal op scholen er moet meer nadruk gelegd worden. Niet alleen maar <tieft> mediawijsheid, maar ook het belang van onafhankelijk onafvangspassionistiek ten opzichte van de democratie. Er zal ook een onderdeel van het lespakket moeten zijn. En wat kan de overheid verder doen? Um, nou, de overheid maakt natuurlijk uh, heel veel uh, gewacht van het feit dat wij uh, uh, in een vrij land leven. Uh, binnenkort hebben wij uh, bevrijdingsdag waar we dat uh, gedenken. En daar hoort ook bij dat uh, persvrijheid is daar een onderdeel van. Dus er mag best aandacht aan besteed worden. Een, een speciale positie hebben vrouwelijke journalisten. Want die, die hebben uh, veel meer last nog hè, van intimidatie. Ja, bijna de helft, dat blijkt uit een onderzoek uh, wat uh, drie jaar geleden alweer gedaan is. De helft van de vrouwelijke journalisten uh, heeft last van online bedreigingen, intimidatie uh, en dergelijke. En eigenlijk zou daar jaarlijks gewoon onderzoek naar moeten doen hoe ernstig dit is. Ja, klopt. Ruth Cronenburg, directeur van Free Press Unlimited. Dank u wel. Dank u wel.